Wat ik vroeger? Ja, profvoetballen, maar dat, uh, die vliegen ging ook weer niet op. Nee. Vroeger, ja, niet hè? Nee, ik, uh, ik wou vroeger heel graag worden in de, in de paarden. Mm. Ja, en toen kwam deze vacature, toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel leuk. Dan ben ik blijven hangen. Iets, iets met, met, met, met, met schilderen of kunst of, of tekenen of zo, dat vond ik heel leuk. <laughs> ja, uh, ik ging vroeger al mee op de, op de vrachtwagen, dus, uh, van mijn buurman. Dus uh, ja, het, het vrachthangerij zit er eigenlijk wel in. Nee, ik kom er nooit achter de vuilniswagen gezien. Um, maar ik sta overal open voor en je weet nooit waar ze iets inhoudt als je het zelf doet. Ja, ik heb het zo naar mijn zin gehad. Ik denk, ja, daar is het. Vuilnisman. Ja, serieus. Want ik zei altijd vroeger tegen mijn ouders, van als ik vuilnisman word... dan hoef ik alleen maar op donderdag te werken, want dan komen ze bij ons door de straat. En dan heb ik altijd zo gedacht. Totdat je zelf vuilnisman wordt en dan wordt het wel anders. <laughs>